In deze video leg ik iets uit over de leesweergave in de Browser Edge onder Windows 10. De leesweergave zorgt ervoor dat alle afleidende zaken zoals advertenties of menustructuren op een website verdwijnen en dat alleen het artikel wat jij interessant vindt uh, op het beeldscherm verschijnt met eventueel de afbeeldingen die erbij horen. De leesweergave vind je wanneer die uh, te gebruiken is hier, en dat is dus een klein boekje. Ik ben hier op mijn site met een artikel wat ik interessant vind. Ik klik op de leesweergave en je ziet dan dat de hele pagina eigenlijk verandert. Uh, en ik van links naar rechts door het artikel kan bladeren. Ik word niet meer afgeleid door allerlei zaken die er omheen stonden. En ik kan me puur richten op de tekst en hier en daar een afbeelding. Maar die leesweergave heeft nog veel meer mooie dingen. Als ik op de pagina klik, dan kan ik bijvoorbeeld hier het lettertype aanpassen. De tekst groter en kleiner maken. Ik kan de tekstafstand groter maken. En ik kan ook het thema van de pagina aanpassen, zodat ik bijvoorbeeld een donkere achtergrond heb. Wat nog mooier is, is dat ik hier kan uh, laten voorlezen: Interessant boeken voor in de meivakantie 2018 www.vernieuwenderwijs.nl De meivakantie is aangebroken. Je ziet dus dat de tekst automatisch wordt voorgelezen op het moment dat ik op dat voorleesicoontje heb geklikt. Ik kan hem hier weer mee sluiten. Dan zit hier nog een grammatica hulpmiddel. En als dat niet uh, standaard geopend wordt met deze knoppen, dan staat er dat je het eerst moet kopen, maar in wezen hoef je het alleen maar te downloaden vanuit de Windows Store en het wordt geïnstalleerd. En hiermee kan ik in de tekst allerlei zaken nog aanpassen. Ik kan bijvoorbeeld ook de uh, woorden opsplitsen in lettergrepen. Je ziet het hier gebeuren. Hier staan dan stipjes tussen. Maar ik kan ook bijvoorbeeld zeggen, ik wil alle zelfstandige naamwoorden een bepaalde kleur geven. En dat zie je hier dan gebeuren. Ook werkwoorden staan hierbij en ook bijvoeglijke naamwoorden. En wil ik voor andere talen dit toevoegen... Dan kan ik hier klikken voor meer talen toevoegen. Ten slotte kan ik hier ook nog kiezen voor het afdrukken van de tekst. En ik kan hier ook de tekst op een volledig scherm weergeven. Zodat ik eigenlijk nergens afleiding meer heb. En ik me helemaal kan focussen op de tekst. Een bijzonder interessante toepassing dus in Edge. Voor onder andere studenten die moeite hebben met lezen. Of die gewoon zich echt willen focussen op de tekst in plaats van alles wat er verder nog omheen staat.